In deze tutorial zal ik je tonen hoe je synchroon kunt werken, zowel cursisten onderling al uh, met elkaar of docenten met cursisten. Dus wanneer je binnen een Canvas cursus bent, zowel als cursist als docent, dan heb je aan de rechterkant het onderdeel vergaderingen. Door te klikken op het onderdeel vergaderingen kan je eigenlijk een online vergadering doen, ja, een soort uh, webinar doen. Door gebruik te maken van de tool BigBlueButton, dat is dus een gratis tool voor online conferenties te doen, die meegeleverd is binnen de Canvas-omgeving. Dus wat doe je om te starten? Je klikt op de knop vergadering En dan ga je aan je vergadering een titel geven. ga ze nu gewoon noemen Test. Ja. Bij type laat je gewoon staan BigBlueButton, omdat dat de tool is die geïntegreerd is in Canvas. Je kan de duur van de vergadering gaan bepalen. Je kan ook bepalen of de vergadering moet opgenomen worden of niet. Nadien zal je dan per mail de link doorgestuurd krijgen van die vergadering. Dus ik ga ze nu eens aanzetten. Dan zal je nadien de link doorgestuurd krijgen van die vergadering. Hou er wel rekening mee dat opgenomen vergaderingen slechts tijdelijk bewaard worden in de omgeving van de Big Blue Button. Je kan ook bepalen of er geen tijdslimiet moet zijn. Dan kan je dit gaan uitschakelen. Je kan een korte omschrijving geven aan je vergadering, ja, waarover de vergadering precies gaat, waarover je wilt spreken met de andere cursist, met de docent. Ja. Standaard zijn alle leden uitgenodigd die ingeschreven zijn voor die specifieke cursus waaruit je vertrokken bent. Maar je kan dit gerust uitschakelen en dan gaan kiezen welke specifieke cursisten je wilt gaan uitnodigen voor deze vergadering. Ik ga hier nog eens... Uh... Een aantal mensen aanduiden. Ik zoek hier mijn collega. Voilà. Ja. En dan bevestig je dit gewoon door op bijwerken te klikken. Ja. Dus nu zie je in het onderdeel vergaderingen dat uw nieuwe vergadering klaar staat. Klaar staat om te starten. Ja. Je zal dus daarvan een mail ontvangen ter bevestiging. Dus hier zit ik nu in mijn mailbox en ik zie hier inderdaad dat ik vanuit de cursus Digitale Didactiek, de cursus waarin ik mijn vergadering gemaakt heb, een mail ontvangen heb, waarin er staat dat ik uitgenodigd ben voor een vergadering. En dan kan ik eigenlijk gewoon door te klikken op de details klikken en dan wordt automatisch mijn cursus opgestart, kom ik in het onderdeel vergaderingen terecht, zie ik de vergadering staan en kan ik de vergadering starten door te klikken op de knop Starten. De werking van de Big Blue Button zelf, ja, die zal worden, uitgelegd worden in een volgende tutorial.